Goedemorgen mensen, we zijn onderweg naar locatie, het is nu nog een beetje donker, maar we zijn op uitnodiging van Sven en Sander op een leuke locatie, veelbelovend, leuke munten komen daar uit de grond heb ik gehoord, dus stay tuned en ik zie jullie daar. Hey. <laughs> Zo dan, wat een ding, joh. Hij is best wel uh, aan het gewicht. So. Ja. Maar Zo. uh, zoals altijd nemen we het wel mee om op te ruimen. Sowieso, altijd alles opruimen, netjes achterlaten. Ik ga het gat dichtmaken. Ja, nou, grappig, wat. dat is een mooie. Hier, volop. Gewicht. Zo, dat is een beste zeg, hé. Hey. Dus ik die in mijn rugzak doe, loop ik de hele tijd zo. Ja, mooi. <laughs> nou, we zijn lekker uh, ontspannen aan het zoeken. Daar is uh, Sander bezig. Hier staat Wout naast mij. Verderop is uh, Sven ergens nog. Die uh, is ergens verstopt, volgens mij. Relax de gasten, dus... Uh, erg tof. Dus gezellig zo, een gezellig dagje. Zeker, zeker. Ja. Dirk, jij al uh, wat? Uh, nee, alleen nog een uh, kogelhulsje. Geheinig. En eh... Uh, ja, je verder, al uh, het uh. ja uh, verder ben ik nog een beetje voor aan het spelen. Dus uh, Maar goed, uh, we zijn lekker... Ik le denk dat denk ik momenteel nog het meeste gewicht bij me heb. Dat denk ik ook, ja. <laughs> nou ja, we gaan gauw verder zoeken. Ja, is goed. Succes. Yes. Kijk, ik heb een kogelhuls. Tweede vondst. En Wout hier, die heeft een uh, stuk van een kompas. Maar hij ziet, er nog, Het ziet er, er nog redelijk modern uit. Ja, maar wel grappig. Eerste muntje. Koningin. Voor de motivatie, Ja, Juliana. Wat staat? Ja, 52. 52. 52. Ja, nou ja, wel lachen. Ja, toch? Zeker. Begin is er. Kijk eens wat hij vindt, Sandor. 25 cent. 1918. 1918? Zie je Volgens het? Volgens mij wel. Op scherpe ogen. 1918. Is dat Willem II dan, zo uh, toch? Niet? Zeg ik dat goed? Nee. Uh, Juliana. He? Uh, oh, II. wacht even. Ja, tuurlijk. Wow. Uh, Willemina denk ik. Nice. Lekker. Lekker. <laughs> ja man. Leuk man, zo. Heel gaaf. Die is echt kikker. Ja, hey. yes. Thanks. Nice, ja, dat nice, gaaf. nice. Dik man. Nog een kogelhuls. Tweede. Oh, Bodemstempel is nog mooi te zien. Even kijken. 1938 Ja, leuk. Kijk, ik vind net deze. Een bijzonder uh, rozetje of iets. Of een kransje. Wel grappig. Ja. Wat is het? Volgens mij iets van een zegelringachtig. Uh. Hij is plat gedrukt. Door ja. het een Ik haal hem zo uit de grond, dus niet dat je denkt dat ik hem zelf plat heb gedrukt. Nee, nee. Maar het lijkt wel of er nog wat op staat ook. Ja. Je ziet een dun lijntje lopen. Ik weet niet of dat uh, zien is op de camera, maar... Ja. Misschien wel. Even kijken. Dat is weer iets wat goed goed moet maken thuis. Ja. En wat zal het zijn? Brons of koperplaatje zo, Brons, nee. Koper. Zou dat maar, maar wat is de achterkant dan? Ja, weet ik ook niet. Is het zo oud als dat het eruit ziet? Anders moet je maar even een fotootje sturen als je me wat beter uh, schoon hebt. Ah, wel leuk. Leuke vondst. Ik vind wel die gasten. Yes, weer een muntje. Even kijken. 1 cent. 1954 We hebben weer wat. Kijk eens. Oud slot hoor. Niet veel waard, maar toch wel grappig. Door naar de volgende vondst. Wout vindt weer een oorlogsmeetje. We gaan even kijken. Laat jij eens even zien, wat voor mooie jij hebt. 1942, het staat erop. Zo dan. Dat is een mooie. Helemaal heel, de andere kant kan je het Nederland ook nog inlezen. Ja, je. Moet je eens kijken. Nou ja, dat is bijzonder hoor. Want die zinken muntjes, die blijven nooit zo lang mooi. Meestal. Dus deze is echt gaaf. Kik hè. Dat is een mooie. Netjes, uh, netjes wat. Het toch niet. Man. Ja. Maar je vindt het wel. Hey. Het duurde weer even. Maar weer een muntje. Leeuwencentje. Leuk. Gaan we verder kijken. Zo, we zijn weer bij elkaar gekomen. Gezellig met z'n drieën zoeken. Alleen Sven ontbreekt nog. Ik weet niet waar die is. We hebben hem de hele dag al niet gezien. Die komt, die komt straks met een tas vol mooie vondsten. Signaaltje 18. Ja. Even kijken wat dit is. Thank you. we hebben hem. Even kijken. Het zit in mijn hand. Het zal het zijn. Hmm. Koperbassie. Ja, ja. Lekker. Weer een muntje. Ja. Leeuwencentje. Leeuwencentje. In de pocket. Nou, de vondsten van vandaag. Het was lastig zoeken. Maar Wout heeft toch wel de primeur. Moet je eens kijken hoe mooi dat oorlogscentje nog is. Heel gaaf. Draai hem even om. Zo. Kijk eens joh. Prachtig nog. Hier nog. Een leeuwenseentje, 10 eurocent zeker. Ja. 10 eurocent. Een zegelring. Ziet er leuk uit. Dit een hangertje staan. van het een of ander. Ja, hier staat een soort dier en afgebeeld. Een soort hangertje. Nou, mijn centjes. Twee keer 1 cent. 50 eurocent. Twee leeuwenseentjes. Nee, drie. Drie leeuwenseentjes. Leuk... Uh, ja, ik denk dat het van een broche of uh, een soort sieraad is geweest, een stukje. Een dubbelzijdige zilveren pen. Tenminste, of het zilver is, weet ik niet. Dit was hem zo vandaag. Dus uh, we waren op uitnodiging van Sven en Sandoor. Toffe gasten, heel relaxed. Dus... Uh, was een leuk dagje zoeken, gezellig. Leuke vondsten gedaan. Vooral Sander, die had wel echt een top uh, vondst. Kikken. Dus uh, ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Laat een blauw duimpje achter. Vergeet niet te abonneren. Reactie is ook altijd leuk. En ik zie jullie bij de volgende video.